In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams overzicht kunt bewaren over je Teams, hoe je je meldingen kunt aanpassen en hoe je ook je status kunt aanpassen. Allereerst, als je in Teams binnenkomt, zie je de Teams waar je lid van bent. Dat kunnen er op een gegeven moment heel veel worden. Je kunt er dan voor kiezen om de Teams waar je minder vaak naar wilt kijken, met de drie puntjes, te verbergen. Wanneer je hem dan wil zien, dan klik je op het kopje verborgen teams en dan zul je hem daar terugvinden. Wil je hem nu toch weer bovenaan hebben staan, dan kun je datzelfde team weer opzoeken. Klik weer op de drie puntjes en je zegt weergeven. Zo hou je in ieder geval de teams in beeld waar je het meeste mee werkt. Verder kun je teams archiveren die je niet meer gebruikt. Dat doe je met het radertje rechtsboven naast de knop lid worden of team maken. Klik op het knopje en zeg teams beheren. Je komt dan in een scherm waarin je je actieve teams ziet en onderaan zie je een kopje gearchiveerd. Wil je een team archiveren, dat betekent dat mensen er niet meer in kunnen werken maar alleen nog in kunnen kijken. Dan kun je de teams waar je eigenaar van bent archiveren met drie stippeltjes achter het team en kiezen voor team archiveren. Dat team gaat dan naar het kopje gearchiveerd en daar kun je eigenlijk andersom hetzelfde doen. Je kunt namelijk bij een gearchiveerd team klikken op team herstellen. Dan wordt het weer een actief team en komt het weer bij je tegels te staan op deze pagina. Dan je persoonlijke instellingen. Je krijgt standaard allerlei meldingen, maar die kun je aanpassen. Als je bovenaan rechts op je profielfoto klikt en je gaat naar instellingen, dan kun je daar kiezen voor meldingen. Bij meldingen kun je een hele hoop zaken uitzetten waar je misschien last van hebt. Zo kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld niet meer een e-mail te ontvangen als er ergens een persoonlijke vermelding is, als je dus ergens wordt genoemd. Je kunt ook kiezen voor alleen een banner, dat betekent dat er een klein schermpje rechts onderaan in je scherm oppopt, uh, waar die melding in staat. En alleen weergeven in feed betekent dat het alleen maar zichtbaar is als een melding linksbovenaan onder de knop activiteit. In sommige gevallen kan je meldingen ook uitzetten. Zoals deze vind ik leuks. en reacties die heb ik op uit staan. En zo kun je dus een hele hoop dingen zelf bepalen hoe ver jij wil gaan met de meldingen die je krijgt. Uh, voortdurend allerlei meldingen bij reacties is gewoon niet heel handig, maar het kan ook zijn dat je juist wel wil uh, dat, uh, dat je die meldingen krijgt. Dus dat is heel persoonlijk hoe je dit aanpast. Verder is er ook nog een kennisgeving voor vergaderingen die gestart zijn. Die vind ik persoonlijk wel handig, want dan komt er rechts onderaan in beeld een banner, oftewel een pop-up schermpje dan kun je ook meteen klikken op deelnemen, zodat je ook meteen in dezelfde vergadering zit. Dus die heb ik dan weer op Benner gezet. Nou, die meldingen die kun je hier dus instellen voor uh, ja, het volledige Teams uh, gebeuren. Maar je kan dat ook nog doen per kanaal. Als je kijkt naar een kanaal in Teams, dan staan daarachter drie puntjes. En daar staat kanaalmeldingen. Dus wil je voor een bepaald onderwerp een bepaald kanaal op de hoogte blijven... Dan kun je ook hier weer kiezen voor dezelfde opties. Alleen weergeven in feed, dan verschijnt er dus een tekentje en dan verschijnt een reactie in de onder de knop activiteit. En je kan ook weer die banner kiezen, maar je kan dit dus ook uitzetten. En zo bepaal je dus van ieder onderdeel van een team, een kanaal, maar ook de meldingen die je persoonlijk krijgt, kun je dus allemaal hier instellen. Ten slotte kun je ook nog naar je collega's aangeven. Wat je status is. Ook hiervoor klik je op je profielfoto. En hier zie je dat mijn status nu staat op niet storen. En ik kan hier kiezen voor beschikbaar, bezet, niet storen, zo terug en als afwezig weergeven. Je kunt zelfs ook een statusbericht instellen. Zodat mensen die jouw naam intypen kunnen zien dat jij een bepaalde status hebt. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen ik ben dan en dan weer beschikbaar. Ik heb nu vakantie. Uh, of ik werk vandaag niet. Op die manier uh, weet iedereen wat jouw status is en weten ze ook dat ze je even niet kunnen bereiken.